De oh nee, maar bij kinderkappersen, daar ben ik niet bang. Daar klinkt altijd gezang. Knip knipperie, knip knop en knap. Live